Welkom allemaal, in deze video zal ik jullie laten zien wat hoogtelijnen zijn en hoe je deze kunt tekenen. We beginnen met een driehoek, driehoek ABC. En nu ga ik een lijn tekenen vanuit hoek A, loodrecht op BC. Dus een lijn door punt A die loodrecht staat op BC. Een lijn als deze die door een hoekpunt gaat en loodrecht staat op het lijn er tegenover... Dat noemen we een hoogtelijn. Een hoogtelijn is dus een lijn door een hoekpunt. En deze staat loodrecht op de tegenoverstaande zijde. Ik krijg heel vaak de vraag, waarom heet een hoogtelijn nu een hoogtelijn? Dat is eigenlijk vrij simpel. Het gedeelte dat in de driehoek ligt, dat is eigenlijk de hoogte van de driehoek. Deze ga je later nog gebruiken wanneer je de oppervlakte gaat berekenen van een driehoek. Dan zul je de term Hoogtelijn of hoogte zul je nog vaak tegenkomen. De lijn die we zojuist hebben getekend, dat noemen we ook wel de hoogtelijn door A in driehoek ABC. In een vorige video waarin we zwaartelijnen hebben getekend, hebben we alleen gekeken naar het gedeelte dat in de driehoek ligt. Dus het gedeelte buiten de driehoek, daar deden we niet zoveel mee. Bij hoogtelijnen werkt het iets anders. Ook daar hebben we het gedeelte buiten de driehoek hebben we nodig. Dus we tekenen ook altijd even het stukje buiten de driehoek. Een driehoek heeft drie hoeken. Daarmee heeft een driehoek ook drie hoogtelijnen. Zo kunnen we ook de hoogtelijn tekenen door B in driehoek ABC. Hoe ga ik deze tekenen? Nou ik weet die hoogtelijn door hoekpunt B ligt loodrecht op AC. Dus ik heb mijn geodriehoek nodig. En deze draai ik dusdanig dat die middelste lijn die op mijn geodriehoek staat, dat die gelijk ligt met die zijde AC. Want dan staat het tekengedeelte van de geodriehoek, staat loodrecht op AC. Dus wanneer we nu een lijn zouden tekenen, heb ik een lijn die loodrecht ligt op AC. Maar loodrecht is niet voldoende. Hij moet ook nog gaan door punt B. Dus ik schuif voorzichtig met mijn geodriehoek net zo lang totdat ik bij punt B ben. Vervolgens kan ik mijn lijn tekenen, vergeet ik niet het rechte hoektekentje erin te zetten, en hier heb ik een hoogtelijn door punt B van driehoek ABC. We hebben nog een hoek, we hebben nog hoek C, ook daarbij kunnen we een hoogtelijn tekenen, ik neem weer mijn geodriehoek, de overstaande zijde van hoek C is AB, dus hij moet loodrecht op AB staan, dus ik leg mijn geodriehoek weer loodrecht, schuiven totdat ik in punt C ben, lijn tekenen, rechte hoek tekentje en daar hebben we onze hoogtelijn. Net als bij de zwaartelijn zien we ook nu dat die drie lijnen door één punt gaan. Dit punt, dat noemen we het hoogtepunt. Oftewel, de drie hoogtelijnen van een driehoek, die gaan door één punt. En dat punt, dat noemen we een hoogtepunt. Laten we nog eens een driehoek erbij pakken. Ditmaal nemen we een stomphoekige driehoek. Een stomphoekige driehoek, dat betekent dat één hoek groter is dan 90 graden. We hebben een driehoek DEF met een stompe hoek D. En van deze driehoek gaan we de drie hoogtelijnen tekenen en we tekenen het hoogtepunt H. Laten we beginnen met die hoogtelijnen. Ik ga beginnen met hoek D, dus ik wil een Lijn die loodrecht staat op EF. Dus ik draai mijn geodriehoek bij, zodat die loodrecht ligt op EF. Schuiven naar punt D. Lijntje trekken, de rechte hoek tekenen en daar heb ik de hoogte lijn door punt D. Gaan we nu kijken naar punt E. De overstaande zijde van E is DF. Dus ik pak mijn geodriehoek, die leg ik weer loodrecht op DF. En nu wil ik hem schuiven, net, Hé, hey, ik wil hem nu schuiven, net zolang, zodat hij door punt E gaat. Maar ik kan schuiven wat ik wil, ik kom niet bij punt E. Nou, hoe gaan we dat oplossen? Heel simpel, we gaan zijde DF, gaan we een stukje langer maken. En wanneer ik nu mijn geodriehoek weer loodrecht op DF leg, en ik ga weer voorzichtig schuiven. Ik schuif nu ook over het stukje dat we zojuist hebben getekend. Dan kan ik wel in punt E komen. Teken mijn lijn. Het rechte hoek tekentje. En nu heb ik de hoogte lijn vanuit punt E. Hetzelfde doen we nu voor punt F. En ook daarvoor moet ik de overstaande zijde, die DE, moet ik eerst even verlengen. Als dus ik verleng zijde DE... Ik draai mijn geodriehoek bij. Nu staat hij loodrecht op DE. Ik schuif hem net zo lang, totdat we bij punt F zijn. Ik teken mijn lijn. Ik teken het rechte hoektekentje en zie daar de hoogtelijn vanuit punt F. De volgende opdracht. Teken het hoogtepunt van de drie hoogtelijnen en noem deze H. Nee, maar deze drie gaan niet door één punt. Nou, wat weten we van lijnen? Lijnen zijn oneindig. Hetgeen we tekenen is maar een stukje, dus we kunnen deze lijnen kunnen we verlengen. En wanneer ik deze lijnen verleng, wat zien we dan? Ja, dan gaan ze wel door één punt. En dat punt, dat is het hoogtepunt, en die noemen we H. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Bedankt voor het kijken, en wie weet, tot de volgende keer.